الله زقتير تبارك الذي بيده الملك. البارك زيجن خزيجنت، is degene in wiens hand de heerschap is. wie Allah سبحانه وتعالى. Allah سبحانه وتعالى in zijn hand zit de heerschap bij, و هو على كل شيء قدير. en hij stoot alles in staat سبحانه وتعالى. Allah جل وعلا هير بفستخت in aijch schap. تبارك الذي بيده. اليد is een eigenschap van Allah. Wa Allah bevestigt dat, dat de heerschappij. Dat, dat, dat, dat zijn hand. Gezegend is degene in wiens hand de heerschappij is. Alles is in de handen van Allah. Al All de gehele schepping. Is in de handen van Allah. Jalla wa ala. Hij is de schepper. En hij is de bezitter. En hij doet met de schepping wat hij wil. Alles zit in zijn handen. En een hand hier. Is een eigenschap van Allah. Wa een hand die past bij Allah. Jalla, we hoeven, we, hoeven deze niet, we hoeven deze niet te verdraaien. We hoeven niet te zeggen dat een hand betekent kracht. Of een hand betekent macht. Laat een hand zoals die staat. Hoe die hand is, Allah-u-ta'ala a'lam. Like het is een hand, een geweldige hand van allah taala Zonder hem te vergelijken. Hoe kun je, je zeggen dat wanneer je een hand toekent aan Allah, dat je hem vergelijkt met de schepping? Hoe kan je dat zeggen? Terwijl de handen van allah taala hij fout daarmee de hemelen op. Hij fout de hemelen op met zijn rechterhand. De hemelen zal Allah tabaraka wa ta'ala aan het einde, als het dag des oordeels aanbreekt. zal Allah de hemelen zal hij opvouwen met zijn rechterhand. Hoe kunnen wij dan zeggen, wanneer wij een hand toekennen aan Allah? Dan vergelijken wij hem met de schepping. Kan iemand van ons een hemel opvouwen? Kan iemand van ons iets groots? En je, je kan geen eens een grote handdoek opvouwen met één hand. Of een laken met één hand. Je hebt twee handen nodig. Allah Jalla wa ala, die zal de hemelen opvouwen met een hand. Subhanahu wa ta'ala. mulk. Alles is in de handen van Allah. Tabaraka wa en in dit vers wordt de hand enkel fout genoemd. Enkel fout. Biyad. En soms, of in, in een ander vers... Wordt, ...worden twee handen toegeschreven aan Allah. Twee fout. Met Dus in de Koran komt de hand zowel in, zowel in de enkele vorm enkele vorm voor... ...als in de twee fout. En ook in de meervoud komt hij ook voor in de Koran. Nee? Zoals Allah bijvoorbeeld in de Koran zegt... ...mimma amilet eidina. Eidina. Eidina hier zijn... De handen van Allah, meervoud. Maar de meervoud hier betekent niet dat hij meer dan twee handen heeft. La. En die twee fout, of uh, de minste meervoud is twee in de Arabische taal. Allah heeft twee handen die passen bij hem, subhanahu wa ta'ala. En wij dienen dat te bevestigen zoals Allah tabaraka wa ta'ala deze heeft bevestigd. En zoals ook de profeet wasalam, deze heeft bevestigd, zonder de betekenis daarvan te ontkennen of te verdraaien. En zonder dat te vergelijken en zonder de hoedanigheid daaraan toe te schrijven. Okay. En alles is in de handen van Allah wa de, gehele, de gehele schepping en de gehele heerschappij. Uh,